Het herstellen van een wachtwoord binnen Google Workspace kan heel gemakkelijk door naar admin.google.com te gaan en op de kopje Gebruikers te klikken. Van daaruit klik je op de knop Wachtwoord opnieuw instellen bij een gebruiker en vul je een wachtwoord in of laat je zelf een wachtwoord genereren. Je hebt de optie om in te schakelen dat degene zelf een nieuw wachtwoord moet instellen zodra die inlogt. Dat wachtwoord dat je nu hebt ingesteld kun je kopiëren of mailen via deze stap. Zodra ik heb mail, stuurt hij een bericht naar de persoon zelf dat er als volgt uitziet. In Gmail krijg je dan mail met daarin de optie om in te loggen met je account en het nieuwe wachtwoord in te stellen. En zo werkt het, een nieuw wachtwoord is nu ingesteld.